Ik ben Jeroen van der Merwe, D66, nummer 2 op de lijst. Nou, wij zijn voor meer de inwoners centraal stellen in Goes. De inwoner moet geschikte woonruimte hebben in Goes. Uh, niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook bestaande woningen verduurzamen en renoveren uh, moeten op de agenda. Uh, de inwoners moeten meer inspraak krijgen. We willen uh, werken met een burgerforum. 100 mensen uit alle hoeken van de gemeente. Uh, die nadenken over uh, plannen, maar ook met concrete voorstellen komen. Uh, meer groen in de, in de stad, meer groen in de wijken, in de dorpen en ook op onze bedrijventerreinen. Groen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de mentale gezondheid van, uh, van inwoners. En onze fietsveiligheid moet nog verder omhoog. Meer verlichte fietspaden en die fietsrichting op rotondes moet gewoon in één richting. Zoals het nu is, is dat uh, gevaarlijk. Stem D66.